Na de plaatsing van het slangetje wordt de algehele anesthesie toegediend en kan de operatie beginnen. Wanneer epidurale pijnbestrijding niet meer nodig is, wordt de katheter verwijderd. Dit is niet pijnlijk. De verdoving werkt vanzelf weer uit. U wordt na de operatie naar de uitslaapkamer gebracht.